De volgende oefening in de reeks is 14.8 tekstfuncties. Ook hier ga ik natuurlijk mijn eigen versie maken. Zo En natuurlijk plaats je die op de juiste plaats, in jouw eigen drive, bij de map Informatica, rekenbladen en dan online. Selecteren, oké. Okay. Op het moment dat je dit al drukt, kan je de oude oefening sluiten. Die heb je niet meer nodig. En we gaan zien dat we hier een aantal gebruikersnamen moeten maken. En dat is eigenlijk dezelfde opmaak als jij helpt bij Smart School, dus je voornaam puntje achternaam. Hier zie je dat je daar het ampersand teken of het n-teken van kan gebruiken. Je kan heel eenvoudig doen is, en dan duid je een cel aan. Ik zal eens eventjes een, een klein foutje maken, maar je kan dus met de ampersand een andere cel aanduiden en gewoon op enter drukken. En je gaat zien dat hij die twee cellen achter elkaar gaat plakken. Nu, je weet dat ik er een punt tussenin moet zetten, dus ik ga hier eventjes op mijn invoerveld staan en ik ga er een punt in aan toevoegen. Nu, je weet dat een punt, als je dat zonder aanhalingstekens doet, dat hij dat niet begrijpt, want hij wil daarmee gaan rekenen, dus ik moet het zeker met de aanhalingstekens van bij je cijfertje 3 op je toetsenbord, de dubbele aanhalingstekens gebruiken. Dus ik doe A2 en een punt en B2. Voilà. Ik ga zijn een functie gebruiken, de functie tekst samenvoegen, dat is de tweede opgave. Dus ik doe is, t, e, x, en dan ga je zien, tekst samenvoegen staat er al. Hij vraagt wat is het eerste dat je wil gaan gebruiken in je tekenreeks. Je doet puntkomma voor het tweede, je weet dat dat een punt is. Dus die punt zet je terug tussen dubbele aanhalingstekens en als laatste of derde argument, dus puntkomma natuurlijk weer, duid je de laatste aan. En je gaat zien dat dat eigenlijk zonder problemen gaat werken. Nu, wat is die derde vraag hier? Zoek zelf de functie die, tekst kan vervangen, uh, die een tekst kan vervangen en werk hier bij de spatie weg. Dus het gaat om iets vervangen en we moeten een spatie gaan wegwerken. Dat vervangen zou je zelf moeten gaan zoeken. Hè? Dus hier bij de functies van tekst ga jij moeten zoeken welke functie dat je zou kunnen gebruiken. Nu, de functie die we in de klas gaan gebruiken daarvoor is substitueren. Vervang de bestaande tekenreeks door iets nieuws. Dus nu doe ik gewoon substitueren. En hij zegt, welke tekst wil je gaan zoeken? Ja, natuurlijk de tekst in D2, want die hebben we al gemaakt. Hè? Hier bij Robert de Niro moet de spatie gaan wegwerken. Je drukt puntkomma natuurlijk. Dan zegt hij, naar waar moet ik zoeken? Nu hebben we een spatie nodig, maar je weet dat je dat tussen de aanhalingstekens moet zetten. Puntkomma. Door wat moet ik het gaan vervangen? Ik ga het vervangen gewoon door niks. Maar niks in tekst is open aanhalingstekens en sluiten aanhalingstekens. Punt, comma. En bij die laatste, het aantal instanties, je ziet dat tussen de vierkante haakjes staat dat dat een niet verplicht faal dus dat hebben we niet nodig. Je drukt op Enter en je gaat zien, als ik deze functie naar beneden ga trekken, Zo, dan zie je dat de spaties bij Robert en Nero weg zijn. Dus je kan het bereik hier van boven selecteren: C, eventjes kijken, 2 tot en met E2. Je pakt de vulgreep naar beneden en je laat uiteraard los waar het los moet gelaten worden. Goed, een tweede oefeningetje. De tweede oefening gaat over het Rijksregister. Haal in column C het geboortejaar uit het Rijksregister. Dat is natuurlijk hetgene dat hier het meest links in het Rijksregisternummer staat. Dat is je geboortejaar. Nu, als ik dit eruit wil gaan halen, dan heb ik de juiste uh, functie nodig. Je gaat bij de tekst zeker de juiste functie vinden om van de linkerkant van een woord iets weg te halen. Die heet gewoon links. Heel eenvoudig. Dus ik ga die hierom beginnen bouwen. Is links. Enter. En dan zegt hij van welke tekenreeks moet je iets hebben. Ik druk natuurlijk B2 aan, ik druk punt, komma en dan zegt hij hoeveel tekens van de linkerkant wil je gaan hebben. Je drukt gewoon op 4, je drukt enter, en je gaat zien, dat wordt gewoon 2001. Even een testje doen, zo, en dan zie je, dat is gewoon het, de, twee, de, sorry, de vier linkse karakters van het rijksregisternummer. Nu moet ik de maand er gaan uithalen, dat is niet alleen het linkse gedeelte, dat begint er zo een beetje in het midden van. Dus dat is maar een gedeelte van de string die hier staat. Nu, een gedeelte zegt het eigenlijk zelf, die functie heet is deel. Dan zegt hij zelf een segment van een tekenreeks. Dus je die aan, dan zegt hij weer van welke tekenreeks, dat blijft natuurlijk dezelfde tekenreeks. komma en dan zegt hij vanaf welke positie wil je de maand hebben? Dus niet de eerste vier, maar het vijfde karakter wil ik hebben, dus vijf. En ik druk nog eens komma en dan zegt hij hoe lang moeten de tekens zijn, of hoeveel tekens moet ik eigenlijk weer gaan gebruiken. Ik heb er twee nodig voor de maand, dus ik kan mijn haakje sluiten. Ik druk op Enter en je gaat zien dat dat de tweede maand was. Even even verder testen, de elfde maand, de zevende maand, dat klopt. Als laatste moeten we gewoon de dag eruit gaan halen. Dus in plaats van hier de maand, hebben we hier de dag nodig. Ik ga het mij gemakkelijk maken. Ik ga die formule hier kopiëren. Ctrl-C. Ik druk weer even op Escape om eruit te springen. En ik ga die hier gewoon plakken. Ctrl-V. Goed, ik druk op Enter. Dat is natuurlijk net hetzelfde, maar ik moet niet vanaf de vijfde plaats gaan halen, maar vanaf de zevende natuurlijk, om de dag er te kunnen gaan uithalen. Deze drie zijn klaar. Pak de vulgreep naar beneden en je gaat zien dat hij overal de juiste gegevens eruit gehaald heeft. Eigenlijk is het zo eenvoudig. Goed, naar het laatste tabblad, de hoofdsteden. Hier zie je een aantal landen staan met een hoofdstad. Je ziet dat de hoofdstad en het land gescheiden zijn door een komma. Dus je hebt eerst het land, dan een komma, dan een spatie en dan de hoofdstad. En dan moeten we die van elkaar gaan scheiden. Je ziet dat hier een kolommetje D en E al staan. Ik heb een aantal hulpmiddeltjes erbij gezet. Ik wil eerst de lengte van de tekst in kolom A een keer bepalen. Dus ik heb daar de lengte van nodig. Dat is lengte, daar staat het. Je drukt op enter en dan vraagt hij de lengte van wat. Je drukt natuurlijk op de tekenreeks en je gaat zien, die is 15 tekens lang. Nu ga ik hier in mijn kolommetje C, via een specifieke functie, de positie van die spatie terugvinden. Dus ik ga iets specifieks moeten terugvinden in die reeks. Nu als je bij Google zou gaan kijken bij de tekstfuncties, hier staat van onder vind specifiek. Dus die staat er gewoon tussen. Dus ik ga dat even doen. Hè. Is, vind en dan zie je daar specifiek. Dat is gewoon de eerste. De eerste positie van een tekenreeks gevonden in een tekst. Dus ik ga moeten zoeken waar dat comma voor de eerste keer terugkomt. Dus ik ga zoeken naar een comma. Dus ik zet een comma en natuurlijk altijd tussen aanhalingstekens, niet vergeten. Je drukt punt komma en dan zegt hij in welke tekst moet ik dat gaan zoeken? Natuurlijk in dat eerste eh, celletje in A2. Je drukt op enter en die gaat zeggen op plaats 8 vind ik de comma. Wel, dan weten we nu hoe dat we de landnaam eruit gaan krijgen. Hè? De landnaam begint aan de linkerkant en die loopt eigenlijk tot aan die comma. Dus wat ga ik doen? is links, want ik moet van de linkerkant iets hebben, van deze tekenreeks uiteraard. Ik doe punt, komma En dan zegt hij, welk deel moet je hebben? Ah, ik weet dat het acht karakters was tot aan mijn komma, maar ik wil de komma er niet bij, dus ik ga zeggen, tot zoveel tekens, maar eentje minder, dus gewoon min 1. Als ik die min 1 niet doe... Eentje laten zien, dan gaat die Albanië met de komma erbij nemen, maar ik moet één teken minder doen. Dus ik doe min één en je ziet dat het gewoon Albanië wordt. Dat is eigenlijk alles, hè? want als ik die nu naar beneden ga trekken, die drie, zo, brup, en ik trek dat eronder, dan ga je zien dat die de namen er zomaar gaat uithalen. De moeilijkste hier is de hoofdstad. De hoofdstad begint eigenlijk van de spatie na de komma, Dus daar moet ik maar een gedeelte van deze tekenreeks hebben. Dus ik doe natuurlijk is Deel, dat heb je er juist nog gezien. En dan gaat hij zeggen van welke tekenreeks. Ik zeg natuurlijk vanaf deze tekenreeks. En dan is het eventjes nadenken. Je drukt komma en dan zeg je vanaf welke plaats. Die plaats is natuurlijk vanaf die spatie na de komma. Ik weet dat de komma hier begint op plaats 8. Dus ik zeg gewoon op plaats 8, maar dan twee plaatjes verder. Want ik wil de spatie wil ik er niet bij. Ik wil beginnen bij de letter T daar. Dus ik doe hier plus 2. Dus ik begin te tellen vanaf... De comma en de spatie en dan het volgende letterje. En dan moet ik natuurlijk even gaan nadenken. Hoe lang moet ik dan nu nog van die tekst gaan kopiëren? Ah, wel, dat is natuurlijk het verschil tussen de lengte van onze tekst en de plaats van de comma. Hè? Want je weet dat de lengte van de tekst 15 is. Je weet dat de comma hier begon. Dus ik ga die woordjes minder moeten gebruiken. Of die letters eigenlijk minder. Dus ik doe gewoon die 15 min de plaats van mijn comma. En dan gaat hij zeggen, dat is Tirana. Je drukt op Enter. Je pakt de vulgreep naar beneden. En je gaat zien, Dublin is de hoofdstad van Ierland. En je ziet dat hier ook staan. Hè? Ierland, Dublin. Dus ik ben eigenlijk klaar. moet die nog aanduiden. Eentje naar beneden halen. En we gaan zien, Stockholm is de hoofdstad van Zweden. En Minsk, die van Wit-Rusland. En zo is mijn oefening af, dus je ziet hier, dit is eventjes nadenken, deze op zich gaan, hè. de lengte van iets, de plaats van iets specifiek zoeken, doe je met vind specifiek. Hier pak je het linker gedeelte van die string, tot aan de komma, tot aan de komma, niet met de komma erbij. En hier ga je een gedeelte nodig hebben vanaf de spatie na de komma, eigenlijk het volgende lettertje. En natuurlijk de lengte blijft over wat het verschil is tussen die twee. Goed, dat was hem, nu is het aan jou.